Hi, Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam, duh. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Want ik heb weer wat te melden. En er gebeurt natuurlijk geen ene reet. De laatste tijd. Ik heb vandaag weer wat te melden. Het is zaterdagochtend en ik heb een date. Met meneer Horenbach, want ik ga daar altijd uh, de kattenbakgrit halen, die houtkorrels. Die zijn daar best wel goedkoop, zo'n hele grote zak. En potgrond heb ik nodig en ik heb oorinnetjes nodig voor de kraan die lekt. Maar ik ga nog wat leuks doen vandaag, althans ik vind het leuk. Ik denk dat jullie mij voor gek verklaren, <lacht> maar dat ga ik zo vertellen. Ik ga eerst even mijn bedje uit en alles doen wat ik moet doen, een bakje thee en wat eten. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oh, lieve mensen. Sst. Ik zit op mijn werk. Even heel snel. Ik werd net gebeld door een vriendin. En die heeft nog een foutje om naar Tessel te gaan. En ze vroeg of ik meeging. Ja, natuurlijk. Oh, wat een feest. Ik vind het zo lief dat ze mij vraagt. Ik vind het zo leuk. Ga ik weer naar Tessel. Ik wil weer een mooie video maken. Yay. Zo, daar ben ik weer. Ziet er beter uit zo, hè? Mijn of meer. Hoe leuk is dat, dat een vriendin van mij me meevraagt naar Tessel? mijn vorige video ben ik daar alleen geweest. Oh, ik heb zo genoten. Maar nu ga ik dus nog een keer maar met een vriendin. Dat is echt zo leuk. Oh, dit is echt slecht. Spekkoek, kennen jullie dat? Mocht u je nou afvragen waarom spekkoek zo prijzig is, die... Laagjes die je ziet, worden per keer in de oven gebakken. Dus dan heb je een groen laagje, gaat hij in de oven, een bruin laagje gaat die in de oven. Een wit laagje gaat die in de oven. Enzovoort, enzovoort. Dus het is een heel bewerkelijk koekie. Ik zou het eigenlijk wel eens willen proberen zelf. Maar dat mag nou we makkelijk zeggen, want ik heb geen oven. <laughs> en eigenlijk hoor je het niet zo te eten hoor, zoals ik dat nou doe als een beest. Je moet er dunne plakjes van snijden. Dus mocht je dat ook ooit willen serveren, dunne plakjes. Maar dat heeft voor mij geen zin, want die dunne plakjes, die eet ik gewoon allemaal op in één keer. Dus waarom zal ik dan die moeite doen? Als het toch allemaal onder mijn neus verdwijnt. En ik zei ook dat er geen reet gebeurt in mijn leven nu. Dat is ook niet helemaal waar. Want vorige week zondag ben ik bij Anja geweest. En Anja heeft ook een YouTube kanaal, Silverlines. Ik vind haar echt fantastisch. Zij was een van de eerste kanalen die ik begon met volgen. Ik vind haar reet leuk. Ik kan ontzettend om haar lachen. En ze heeft ontzettend leuke vlogs. Wat kan je doen? Nou, ik weet niet. Jij geeft mij videoles, want ik snapte nog weer geen hele uh, hoe van. Oh ja, dat was het. moet je je eigen hoofd uh... Wacht even, dan moet ik hem weer eventjes omdraaien. Oh ja, uh, dat draai ik dan gewoon. Hop, hoppa. Nou, het is fantastisch. Ben ik op beeld? Hallo, meer ook <laughs> Zij uh, inspireert mij. Het is gewoon een hele interessante dame, vind ik. En ze komt ook een keer naar mij toe. Maar ik ben daarheen gegaan. Ik was daar volgens mij rond half twee, kwart voor twee. We zijn aan de keukentafel gaan zitten. We zijn gaan praten en... Om acht uur waren we nog niet uitgepraat. Dat is Echt heel bijzonder. Ik voelde me op mijn gemak. Ik had het gevoel dat ik gewoon alles kon vertellen. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet in een paar uur. Wat je 50 jaar hebt uh, meegemaakt. En uh, ja, op een gegeven moment zei ik van ja, ik moet toch uh, naar huis. Want de avondklok. Ik ga deze even gauw opdrinken en dan uh, neem ik jullie mee. Ik heb uh, drie kwartier de tijd. Gelukkig weet ik een beetje waar alles ligt. Oké, okay. inpakken en wegwezen. Over inpakken gesproken. De kraan moest ik ook nog meenemen. Voor die orengtjes, kijk want hij lekt. Dus daar hebben we niet zoveel aan. Hup, daar is Willem met de waterpomptang, de lijptang en de combinatie tang. Uuuuh, lekkastie, overstroming Willem. Hup, daar is Willem met de waterpomptang, de lijptang of de combinatie tang. Hup, daar is Willem met de waterpomptang, want Willem is niet bang. Oh, kijk eens even. Had zo flatsie. Ja, hoor. Oh, zo. Oeh, oké. Okay. Dus uh, kijk. Deze o-ringetjes heb ik niet meer voor nodig. Zeg tegen meneer Hoornbach: Nou, ik heb dit nodig. Help. Oké, okay. inpakken en wegwezen weer. Zo. Uh, heb ik alles? De kraan heb ik. Check. Heb ik een bekbedekker? Check, heb ik ook. Anders kom je er ook niet heen. Als je geen bedekker bij je hebt. Je moet gewoon in aller eil naar je date. Want je bent te laat voor je het weet. <laughs> nou, here we go. En ik vertelde natuurlijk dat ik nog wat leuks vandaag ga doen. Jullie weten natuurlijk dat ik van, uh, van wandelen hou. En ik loop al een hele tijd ermee rond om me nuttig te maken tijdens het wandelen. Ik ga straks bij de bibliotheek een grijper halen. <lacht> Jullie zullen me wel voor gek verklaren. Maar dat boeit me geen reet. Want, ja, iets wat ik graag wil doen, dat ga ik ook doen. Dus, dat boeit me echt en geen ene zak wat een ander ervan vindt. Want het is mijn leven en. Ik rijd bijna een duif voor zijn ballen, jemig! Oh my god! Wat wordt het zo'n dag! En ik zie alles als een uitdaging, ik zie alles als een wedstrijd. Dus ik probeer die zak afval zo snel mogelijk vol te krijgen. Ik weet niet hoe ik dat ga doen met filmen en afvalrapen tegelijk. Maar ik ga jullie erin meenemen. Hè? Oké, okay, nou uh, vol gas naar Hoornbach. Uh, Horembach hier I come! Even de winkelafspraak pakken. Dat voelt gewoon bijzonder, ik ben binnen. En ik zit nog steeds aan te denken om deze behang te gebruiken. Dit. Deze. Het nou, lekker rustig zo. maar snel halen wat ik nodig heb. Maar ik heb de neiging om rustig te gaan shoppen, maar daar heb ik geen tijd voor natuurlijk. <lacht> Kijk, deze bedoel ik. 20 liter, 4,79. Nou, dat is toch geen geld. Dit lijkt me hartstikke leuk voor bij mij in, uh, in de hal. In de gang, in de hal. Alsof ik zo'n grote hal heb. Maar dan moet ik eerst die haren hebben. Eh, uh, ijzerwaren. Redden! Heerlijk, Mondkapje weer af. Nou, ik heb alles binnen. Ik heb me weer wat op de hals gehaald, jongens. Ik heb de plantjes gekocht, deze. Kijk hoe leuk. Ik hoop dat dat werkt hoor, dat ik er straks op kan hangen in de gang. Aan uh, haken die ik hiermee ga maken. Ik heb alles binnen. En het zonnetje schijnt lekker. Dus ik ga zo meteen uh, lekker naar de piep. Oh, ik heb nu van alles in mijn hoofd. Ik wil die planten op gaan hangen. Ik moet naar de bibliotheek. Ik ga wandelen, papiertjes rapen. Ik heb, weer veel te... ik, ik heb weer veel te veel bedacht. Welkom in Mirjams wereld. Die gaat van hot naar her in haar enthousiasme. Maar het is een hoop gedoe dit. En een beetje stressen. Want ja, je wilt toch een beetje uh, winkelen. Je wilt toch een beetje alles zien. En... Maar ik ben blij dat dit weer kon. Ik ben blij dat er weer uh, gewoon gewinkeld kan worden. Want wij vrouwen moeten gewoon winkelen. Als we niet winkelen, zijn we stromsdagrijnig. En ik denk dat mannen dat kunnen beamen. Nou, ik ga snel naar huis. Op naar het volgende project. Kijk, hier boven, net zoals deze, wil ik dus dat rijtje ophangen. Maar ik had geen haak. Althans, we hadden niet zo'n kant-en-klare haak. Dus... Hebben ze me dit aangesmeerd. En hier kan ik dan een haakje van vouwen. Dat ga ik proberen. En dan uh, komen deze. Kijk, ik ben wel uh, milieubewust bezig. hè? Want dit is allemaal uh, milieus, milieubewuste shizzle. Nou, hoe leuk is dat? Dit gevangenisrekje motten. Uh, hier. Want deze plant. Schijnt nogal... Uh, Zeg maar lang te worden, kijk. Dat wordt helemaal een slinger van daar naar daar. Nou, en de kat die bedacht er net om hier te gaan springen. Dus dat hele plankje viel eraf. En toen kwam dat op de grond. Ja, jij. Ja, ren maar hard weg. Schoppel in je kont moet je hebben. Kijk, dat is het idee. Ik heb hier net een, zo op deze manier zeg maar een haak van gemaakt. Deze haak heb ik dus net even zo gedaan. Hier moet hij ongeveer komen, de bocht. Dan moet ik natuurlijk. Ah, mijn Hier gaat hij kijken. Dan heb ik zo. Een bocht gemaakt. Hup, en ik heb een haak. Dan moet dit er natuurlijk wel af. En dan kan ik het zo ophangen. Aha, top idee. En dan is dit de bedoeling. En dan komen er nog twee naast. Oh, wat een feest. En uh, dit steekt nog een beetje uit, maar ik heb niks om mee te knippen. Nou, dan ga ik die andere twee ook even doen. Nou, is het niet fantastisch? Ik vind het geslaagd. Ja, behalve dan... Kijk, net bovenin is het natuurlijk niet helemaal netjes. <laughs> Dat ziet er nog niet uit. Maar ja, je moet ergens beginnen. Hè? Nu ga ik toch wel eventjes uh, andere schoenen aandoen. Want hier kan ik niet mee wandelen. En dan de prikken halen, de grijper. Ik... ik ga het wel zien. Mag ik wel er binnen? Hallo, ja. Hallo. Ik kom bij de weer. Ja, nou, ik, uh, ik ben Mirjam van het YouTube-kanaal Mirjam Vlogtwel. Ja. En ik kom een grijper halen. Oh. Kijk, helemaal leuk. Ja, die moet ik nu invullen, geloof ik, hè? Nee, die moet niet gelijk hoor. Die Oh, kunt u, Die uh, moet u opsturen of e-mailen. Oké, okay, ja. En zakjes en deze. zakken. Nou, <laughs> en de grijpend. Oh. Nou, leuk. <laughs> kan ik aan de wandel. <laughs> Super. Dank je wel. doeg. Ja. Helemaal top. Ik heb alles binnen. <laughs> en dan gaan we maar uh, rotzooi opruimen, denk ik zo. Zo'n gele rakker ga ik helemaal volgooien met troep. Ja, liefst niet natuurlijk, want dan is het dort gewoon heel erg schoon. Ik zeg jas Vul de zaak mee. Ik kan me jas niet dicht doen nou. Want dan zitten jullie in het donker, hè? Ze dachten, uh, laten we een gele doen. Die valt lekker op. <lacht> <laughs> Oké, okay. nou, doei. doei! Hier. Kijk. Dikke respect voor de mensen die dit dagelijks moeten doen. Andermans rotzooi opruimen. En vandaag... Ik Nou, ik ben me toch een partij lekker bezig. Gevangst tot nu toe. Zodat beter een sjaal om kunnen doen, want dit is toch best wel een beetje bloot. lood. White -bietje. Ik ben al uh, heel veel blikjes tegengekomen en wat mondkapjes natuurlijk. Ik moet zeggen, zelf gooi ik eigenlijk nooit, nee, nooit wat zo op straat. Ik neem het altijd mee, gewoon hup, schaamteloos wat weggooien, ik kan het niet. Jij? Hé, hey, ook lekker aan het rapen, wat leuk! Wij zijn huh? We nog weer klaar voor vandaag. Ja, je hebt aardig wat mee, ik heb ook wel wat... Uh... Dat is een handen, ja. ja, dat klopt, ja. Ja, jij ja, ook, dank je. Het is wel herkenbaar. Iedereen met een gele zak is een doorpakker. Collega ben ik vandaag. Ja. <lacht> Het zakje wordt wel een beetje zwaar. Inmiddels. Hé, hey, kijk eens. Plastiek. Dit is de vangst aardig wat, het wordt ook aardig zwaar. Hier hangt een extra zakkie. Daar ga ik mijn zakkie gewoon in gooien. Nou zeg maar doei tegen de irritaties. Ik heb uh, rondje centrum, een beetje langs de bootjes, station. De blikken die je krijgt, niet alleen in je vuilniszak, maar ook de blikken van andere mensen. Het boeit me allemaal niet. Ik hoop alleen dat het ze inspireert en dat ze het niet op de grond gooien. Of dat ze misschien uh, ja, ook iets oprapen of weet ik veel. Ik weet het niet. Ik zeg, uh, vonden jullie deze video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vond je er geen klap aan, zoals ik altijd zeg, dan doe je lekker duimpje naar beneden. En dan zeg ik, uh, tot de volgende video. Later!